Lieve mensen, voor dit thema heb ik me laten inspireren door een zin die Michael Schouwenaar, de inmiddels overleden centrumleider van sufi Centrum Alkmaar, regelmatig aanhaalde. Hij zei dan, ook voor de zon daar is de zon daar. Dat vind ik een mooie, liefdevolle en compassierijke gedachte en wel op twee manieren. Maar voordat we daarop ingaan, laten we eerst eens kijken naar wat bedoeld kan worden met een zondaar. In het algemeen wordt gesteld dat een zondaar iemand is die een zonde begaat. Maar zei Jezus niet in een situatie waarbij een zondares gestenigd zou worden, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, waarna iedereen vervolgens beschaamd wegliep. Niemand is immers zonder smet. We doen allemaal dingen waar we niet trots op zijn of later spijt van hebben. Ineat Gaan, de sufi wijze vertelde over zijn leraar, die sprak over één zonde en één deugd. Ik heb dat vaker aangehaald en zal dat ook blijven doen, omdat ik het zo'n mooie gedachte vind. Zonde staat voor iedere beweging die we maken waarmee we ons van de eenheid afbewegen. En een deugd is iedere beweging richting eenheid, of waarmee we bijdragen aan herstel van de eenheid. Vanuit ons menselijke gezichtspunt is dat alleen niet altijd duidelijk, en daarom is al wat we kunnen doen ons best. If you cannot do the best, do the best you can las ik ooit op een kaartje van de yogi thee. Als het niet lukt om het beste te doen, doe dan het beste wat je kunt. Nu terug naar de twee manieren waarop we naar de zin ook voor de zondaar is de zondaar kunnen kijken. Ten eerste is er het vertrouwen en de bemoediging dat iemand die van het pad is afgedwaald, altijd terug kan keren naar het goede, naar het licht. Zoals de zon zich niet zal verstoppen voor onrechtvaardigen, zo zal ook het licht zich niet terugtrekken. De innerlijke impuls die ons stuwt richting eenheid, zal er altijd zijn. En het is aan ons om daar gehoor aan te geven, ons gezicht om te draaien richting een diepere waarheid, een verlangen dat ons met zachte hand aanzet tot het doen van goede daden en het werken aan harmonie en vrede. Het gaat dan om een keuze, een keuze die we ieder moment opnieuw kunnen maken. Draaien we ons gezicht naar de zon of draaien we ons ervan af? Als je naar de zon staat, zie je je eigen schaduw niet. Draai je je van de zon af, dan word je geconfronteerd met je eigen schaduwkanten. En natuurlijk is het soms ook nodig in het leven om onze eigen schaduwzijde te onderzoeken, alvorens we met vaste overtuiging tot het besluit kunnen komen om een duidelijke keuze voor het licht en de eenheid en dienstbaarheid aan het geheel te maken De geest werkt in allen voor allen stond er in het christelijk geschrift Een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven voor welzijn van allen Niet alleen voor onszelf en ons eigen geluk maar voor het welzijn van allen. De Heilige Geest inspireert ons ons in te zetten voor eenheid en de gemeenschap van de mensheid. In het islamitische geschrift wordt dan ook de zelfgenoegzaamheid, egoïsme en gierigheid als zonde gezien. Het is een zich afkeren van de eenheid, onbewust van de gedachte dat we als mensen bladeren zijn aan de takken van dezelfde boom. In de joodse traditie worden mensen aangemoedigd de dag te beginnen met het bewustzijn van de adem. Het ontwaken start met het ontvangen van de adem. De adem die aan Adam het leven gaf. En dat gaat gepaard met de dankbaarheid dat God de pure ziel schonk aan de mens. Elohai neshama shenatatabi tehorahi Mijn God, de ziel die U mij gegeven hebt, is puur, is zuiver. Welke uitdagingen ook op ons pad komen, welke misstappen we ook maken, we kunnen altijd terug naar de oorsprong van ons zijn naar de adem die ons verbindt met het allereerste leven, naar de ziel die zijn verblijfplaats heeft in de wereld van het licht. En tegelijk is er een tweede kant aan de zin. Ook voor de zon daar is de zon daar. En dat is het oordeelloze aspect van de ene. Als de zon in dezelfde mate schijnt voor de rechtvaardigen, als de onrechtvaardige, dezelfde regen valt voor de waarheidszoekers als voor degenen die doelbewust misleiden en de koele bries zowel de getrouwen als de leugenachtigen verkwikt zoals zo mooi verwoord in de tekst van abdul waarom zou dat dan voor de geestkracht of voor God anders zijn? Ik maak geen onderscheid tussen heilige en zondaar. Want ik zie hoe het ene leven zich in alles openbaart, lazen we in de mystieke tekst. Het hoort nu eenmaal bij het leven hier op aarde dat we struikelen en wanneer we jong zijn hebben we vaak andere ideeën als wanneer we ouder zijn en meer levenservaring en mogelijk kennis hebben opgedaan. In de gekozen tekst uit de gathas van Zarathustra wordt een dialoog tussen de aarde en de hemelse welgezindheid in woorden tot uitdrukking gebracht. De aarde beklaagt zich over het feit dat de mens roofbouw op haar pleegt en de aarde wil van de mens af, wil haar vernietigen, hij ervaart haar als vreed en zelfzuchtig. Maar dan komt de aarde tot het inzicht dat het geen doelbewuste vreedheid is, maar zwakte van de mens. En er ontstaat een mildheid en begrip. Later benoemt de aarde het besef dat zij en de mens een onderlinge afhankelijkheid hebben van elkaar. We hebben elkaar nodig. In deze diep doorvoelde metafoor van Zarathustra is het de aarde die de mens zijn zwakheid vergeeft. Terwijl daarnaast, zoals we eerder zagen, de zon gelijkelijk schijnt voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zou het met een God of het goddelijker dan anders zijn? Misschien wel niet. Wij mensen oordelen graag en projecteren graag onze eigen menselijke eigenschappen op de dingen om ons heen. Dus ongeacht de verhalen over een strenge God in de heilige boeken, trek ik de wijze van het maken van onderscheid tussen rechtvaardigen en zondaars in twijfel. Trek ik het strenge oordeel in twijfel. Zou een God ons niet kunnen begrijpen? Zou hij onze zwakheid niet kunnen vergeven? God is immers vergevingsgezind en barmhartig. Echter, en dat is belangrijk, is het onze innerlijke gerichtheid die bepaalt hoe wij onze werkelijkheid waarnemen. Onlangs ontving ik een boekje cadeau. De weg van een pelgrim. Het gaat over een onbekende monnik die op zoek is naar het ultieme gebed. Hoe kunnen we voortdurend in contact zijn en blijven met het goddelijke? Het verhaal speelt zich af in het oude Rusland. En in het boekje wordt een belangrijk geschrift aangehaald. De Philokalia. Philokalia is een Grieks woord en betekent liefde voor het schone. Het is een verzameling boeken en aantekeningen, samengesteld ergens in de 18e eeuw op basis van manuscripten van de orthodoxe kerkvaders uit de middeleeuwen. In de Philokalia staat het voortdurende innerlijk gebed in het hart centraal. De Philokalia is daarmee een heel mystiek geschrift. Het betreurenswaardig is, zo verwoord de verteller, dat de tijdelijke wijsheid van de wereld de mens dwingt het goddelijke een menselijke maatstaf op te leggen. We scheppen dus een beeld van God naar ons eigen menselijke vermogen en beperkte inzicht. Veel beredeneringen van het goddelijke berusten op speculaties volgens een personage in het boekje over de pelgrim in plaats van op een daadwerkelijk beleven van het innerlijk gebed in het hart. De natuur van de dingen wordt beoordeeld naar de innerlijke houding van de ziel, is ook een uitspraak uit die Philokalia. waarna wordt uitgelegd dat dat wil zeggen dat de mens zich een mening vormt over zijn naaste uit wat hij zelf is, dus uit hoe hij zichzelf heeft afgestemd. De soevi hasrat in het gaan, verwoordt het ook in de tekst die we lazen. Eens stond ik van aangezicht tot aangezicht met de heer. Ik knielde neer en vroeg, zeg mij, warmhartige koning, bent u het die de zondaar straft en de deugdzame beloont? Nee, antwoordde hij met een glimlach, de zondaar trekt zijn straf zelf aan. En de deugdzame zijn eigen beloning. Hij, die tot het ware gebed en waarachtige liefde is gekomen, ziet geen verschil tussen dingen, vertelde Philokalia. Hij ziet geen onderscheid meer tussen de rechtvaardige en de zondaar, maar heeft ze allen lief en veroordeelt geen mens. Daar ook God, zo staat er, zijn zon laat schijnen en zijn regen laat vallen over zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Dat brengt me terug bij de Mettasutra uit de overweging over liefde. Daarin stond dat we een liefdevol en grenzeloos hart kunnen ontwikkelen, een oordeelloos hart, een hart dat straalt als de zon. Ontsluit ons uw goddelijk licht dat in onze ziel is verborgen. Dat is een regel uit een traditioneel gebed van het universeel soefisme van Hasrat Inayat Khan. Maar als wij ons niet openen, kan het licht ons niet ontsloten worden. Rumi zei, dat wat jij zoekt, zoekt jou ook. Continu rijkt het naar ons uit. Het enige dat wij hoeven te doen, is ons gezicht naar de zon te keren en ons hart zacht en ontvankelijk te maken voor liefde. Dan kan het goddelijk licht weer spiegeld worden in ons hart. Ik rond af met een mooie tekst uit de zendtraditie, passend. Bij wat ik denk dat de wereld nu nodig heeft. Als er licht is in de ziel, dan is er schoonheid in de mens. Met schoonheid in de mens is er harmonie in het huis. Met harmonie in huis zal er rust zijn in het land. En als er rust is, in het land zal er vrede op aarde zijn.